Wij zijn hier een nationale talentdag aan het organiseren. Dat doen wij voor de vijfde keer. Primair gezien hebben wij gewoon een aantal sporten in Nederland... ...waar je op latere leeftijd ook mee kan beginnen. En dan kan je daadwerkelijk ook nog de top halen in die sport. We kunnen de jonge talenten vinden die niet in de clubs... ...of misschien niet in de topprogramma's. Die we niet to, to see te zien in de Then you kunnen ze hier zien en we proberen ze in... ...om te zien of ze in can kunnen in love with basketball. 20% van onze junioren, en zeker de bovenkant, komt uit deze talentdag. Dus dat zijn mensen die daarvoor nog nooit van roeien hebben gehoord en een top kunnen zijn in een korte tijd. Je ziet toch eigenlijk de mensen die het profiel van de volleyballer hebben en lang zijn, atletisch, goed kunnen springen en misschien ook wel een goede kop erop hebben, toch niet in het volleybal terechtkomen. En daarvoor is het wel leuk via zo'n initiatief als deze Team NL Talentdag om in aanraking te komen met volleybal eigenlijk. Hoe beweegt iemand? Hoe loopt hij hier rond? Is hij gemotiveerd? Gefocust? Er zijn heel veel factoren die een rol kunnen spelen, natuurlijk. En dat proberen we zo goed mogelijk in te brengen op zo'n dag. Wij testen vandaag piekvermogen en de piekcadans die ze kunnen leveren. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste factoren waaraan wij kunnen zien wat de aanleg is richting de baan sprint. Cadans is echt iets wat genetisch opgeslagen zit in je lijf. De aansturing naar die spieren, dat moet er zijn. Kijk, dat was power. Tony te het vermogen waar we natuurlijk zeker naar kijken, want het is een super belangrijk aspect van de baanwiel en is heel erg trainbaar. Dus het is heel mooi als we hier mooie vermogens zien, uh, maar daar, daarvan ja, weten we ook dat we daar uh, nog wel wat invloed op uit kunnen oefenen door te trainen. De quickness, the explosiveness, be a team player, uh, help each other, uh, be well communicated. Topsport is gewoon hard en lastig en je komt heel veel tegen op het pad naar de top. Uh, daar moet je wel goed mee om kunnen gaan, dus dat is zeker een belangrijk aspect. Je hebt de gouden loper, alleen je moet hem zelf uitleggen. Je krijgt allerlei hobbels voordat je Olympisch kampioen wordt. Dat gaat iedereen meemaken. Dus je wijst ook erop dat je die ook vooral zelf moet nemen. Dat dat energie vraagt, maar dat uiteindelijk dat wel een heel mooi leven is. Ik vind het al heel fantastisch dat ze hier komen om in die kwetsbare situatie waar ze zich even in tentoon spreiden. Misschien weer een nieuwe stap in hun leven weer te maken. Als ze wat jonger zijn, kijk je ook vooral naar hoe ze bewegen. Om deze dagen ook echt daadwerkelijk succesvol te maken, hebben we enorm veel invloed en hulp nodig vanuit docenten-LO. Van de sporters, ongeveer 270 die wij hier hebben, hebben zij meer dan 100 sporters aan ons geleverd. Omdat zij gewoon dagelijks in hun praktijk zien, ja, wie zijn nou lang, wie zijn nou exclusief, wie voldoen daar aan. En dat vinden we wel een enorm belangrijke groep voor ons, om ook daar even waardering voor uit te spreken. Dat zij dat voor ons blijven doen ook de komende jaren.